Zoals je hebt kunnen lezen in de mail, uh, is overgewicht ook iets wat jou als organisatie raakt. En als jij dus als organisatie iets kan doen om de gezondheid of de voedingskeuze binnen de organisatie enigszins van, van invloed te zijn, hoe tof is dat? En het probleem is eigenlijk dat heel veel mensen denken dat gezonde voeding heel ingewikkeld is. En dat, komt, dat is ook niet zo gek, want dat komt natuurlijk omdat er zo ontzettend veel over wordt gezegd en over wordt geschreven, dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Dus laten we het nou gewoon bij de feiten houden. En de feiten zijn eigenlijk dat we gewoon kijken naar de WHO, de World Health Organization. Wat doet de WHO? Die kijkt naar, of die onderzoekt eigenlijk de onderzoeken... Van de afgelopen tien jaar. Dat is dus ergens op gebaseerd. Ergens heeft dat een fundering. Dat is tof, want dan hoef je niet af te vragen, klopt het wel of klopt het niet. Je kan ervan uitgaan dat het klopt. Hoe tof is het als een organisatie onderzoeken van, van, van kwaliteit, ook nog eens gaat onderzoeken en kijken van wat dan de grootste gemene delen daarop is. Um, de WHO doet dat voor voeding elke tien jaar. En wat doen ze? Dus? Ze gaan tien jaar lang gaan ze monitoren in mondiaal... Uh, hoe iedereen eet en wat de gezondheidseffecten van voeding is. Um, de aflaatste is van 2015. Dus in 2025 krijgen we een nieuwe um, richtlijn gezonde voeding. Uh, en deze uh, uh, presentatie die is dus gebaseerd op de uh, richtlijnen van 2015. Nou is het zo dat, dat de WHO is dus een mondiaal geheel en nou is het zo dat er per land ook nog wordt gekeken van uh, is, het, ja, is het toepasbaar voor ons land. Hè? We kijken toch dan naar iemand eetcultuur. Hè? Eetcultuur bedoelen we eigenlijk mee. In Nederland hebben we bijvoorbeeld een eetcultuur van ontbijt en lunch met brood hè? en avond de warme maaltijd en... In Spanje bijvoorbeeld is het heel gebruikelijk om twee keer per dag warm te eten. Dus de, met name de, de eetcultuur is ook bepalend natuurlijk van hoe mensen met eten omgaan. Nou, dus gaat ook weer per land worden gekeken wat is toepasbaar voor ons. In Nederland is dat de gezondheidsraad die dat de, de regels dan eigenlijk een beetje gaat toespitsen op de Nederlandse consument. En dan vervolgens is het het voedingscentrum die het communiceert naar de consumenten. Dan nou, wordt nog wel eens gezegd, het voedingscentrum heeft verbanden met allerlei commerciële instellingen. Nou, dat is Inmiddels is dat niet meer zo. Uh, <coughs> dus dat kun je wel. Uh, ja, dat, dat, dat, dat verhaal dat, dat is al lang niet meer zo. Die banden zijn er niet meer. Met nu lever was dat vroeger uh, het geval. Um, het leuke is eigenlijk dus dat voeding, gezonde voeding, is gewoon heel makkelijk te implementeren. En dat is eigenlijk ook wat we... Uh, doen met deze workshop. Ik ga natuurlijk niet de hele workshop nu geven. Ik ga alleen maar kleine highlights geven om jou te uh, laten inzien dat je er wat mee kan. Jij als organisatie, we kunnen natuurlijk een afspraak maken om deze workshop live of online uh, voor, voor al jouw medewerkers te geven. Maar het zijn kleine snippets die je al helpen om dingen te gaan veranderen. Want in feite gaat het altijd om van He, wat is de perceptie van de mensen zelf? Hoe denken ze zelf op, op, uh, hoe ze eten? Nou, we weten uit onderzoek dat mensen over voeding denken dat ze gezonder eten dan dat ze werkelijkheid doen. En als we kijken naar bewegen, dan denken mensen dat ze meer bewegen dan dat ze in werkelijkheid doen. Dus mensen overschatten zich nog wel eens. En dat laat ook de cijfers zien wat ik al eerder in de mail heb gezien. En eigenlijk is het zo, wat willen we nou eigenlijk met die gezonde voeding? He? Wat is dat nou? We weten allemaal, ja, als ik vraag van gezonde voeding, dan zeggen mensen, ja, uh, dat levert vitamines en mineralen. En als ik dan vraag van, ja, maar wat doen dan die vitamines en mineralen? Dan zeggen mensen, ja, daar word ik niet ziek van, weet je wel. Maar het is veel meer, weet je wel. Vitamines en mineralen bijvoorbeeld heb je nodig voor al je stofwisselingsprocessen. Uh, gezonde voeding zorgt gewoon voor gezondheidsrisico's verlaging met nog 40 procent. En... Uh, dat, dat niet alleen, het, het zorgt ook voor dat wij gaan inzien dat wij uh, ons lichaam moeten voeden, voeden in plaats van vullen. En als jij dat aan jouw medewerkers kan overbrengen, uh, of als wij dat voor jouw medewerkers mogen overbrengen, dan wordt het een heel ander verhaal. Dan kunnen we het toepasbaar maken en relevant maken voor die persoon. Weet je wel, en het is dus niet zo dat we zeggen van mensen mogen nooit meer alcohol drinken, mensen moeten uh, nooit meer een koekje eten bij de koffie enzovoort. Nee, het gaat erom dat mensen zich bewust worden, wat is nou eigenlijk voeding? Wat is nou die relatie met voeding en mijn gezondheid en vooral nog met ziektes? En deze <coughs> excuses, wat ik net al zei, zijn afgeleid van de WHO van 2015, uh, getransformeerd naar de richtlijnen voor Nederland door de gezondheidsraad. Ze zijn niet bestemd per se om af te vallen, maar wat we in de praktijk wel zien is dat wanneer mensen gaan leven naar deze voedingsregels, gaan eten volgens deze voedingsregels, dat mensen gaan afvallen. En nou ja, ook dat heb ik net al gezegd. Als we een gezond gewicht creëren, dan verlagen we gewoon het risico op zo'n 200 ziektes. En deze richtlijnen zijn bestemd voor volwassenen. Er zijn 15 regels die je kan toepassen. En elke regel die heeft wat in zich. Daar moet je wat mee. Dus waarom moet je nou die 2,5 van groente eten? Wat zit er dan in? En zo kunnen we dus eigenlijk alle die groentes... Uh, de waarom-vraag, um, uh, hoe ga je het toepassen, hoe ga je het makkelijk maken? Dat gaan we gewoon vertellen tijdens deze masterclass of tijdens deze online masterclass of liever live. Ik ben zo graag van live, ik hou je zo van live. Het kan weer, later alsjeblieft live gaan jongens. Laten we connectie maken met elkaar, daar gaat het toch om. En elke punt die wordt doorgenomen, um, zodat mensen ook direct kunnen zien van oké, okay, hier kan ik wat mee, hier kan ik niks mee. Als ik er niks mee kan, hoe kan ik dan een andere oplossing vinden? Hoe zorg ik ervoor dat ik het wel kan toepassen? Dan hebben we de regels die, van voedingsmiddelen die je beter kan vervangen. Zo weten we gewoon dat je beter verkoren producten kan eten dan witte meelproducten. We gaan het over hebben waarom dat dan is. En uh, dan krijgen we weerstand dat mensen zeggen, ja nou ik ga echt geen uh, verkoren pasta eten hoor. Wist je wel? Nee dat hoeft niet. Dat hoeft niet, maar je wilt wel weten waarom het is. En misschien kan je dan starten met volkoren en een witte pasta te mengen met elkaar. Of misschien kan je nog wel je witte pasta eten, maar wel zilvervlies rijst. En op die manier kunnen we wel tot een oplossing komen die iedereen... Nou ja, een soort van acceptabel gaat vinden. Het begint echt bij de intrinsieke motivatie bij mensen. En de intrinsieke motivatie gaat alleen als mensen zelf, jouw medewerker, het belang ervan in gaat zien. Anders heeft het totaal geen zin. Je kunt lullen als brugman, maar als de mensen waar het om gaat het niet inzien, heeft een vitaliteitsprogramma totaal nul zin. Zonder van jouw tijd, zonder van mijn tijd, zonder van jouw geld, zonder van de tijd van de medewerkers en tenslotte de laatste vijf regels die gaan over wat je vooral moet laten en waarom dat dan zo is en wat je dan voor vervangers zou kunnen gaan eten en of dat dan altijd een gezonde keuze is hè? of nou al die vleesvervangers vegetarische vleesvervangers altijd een gezonde keuze is dat is maar de vraag dus daar gaan we het natuurlijk uh, over hebben uh, inzichtelijk maken um, adviezen geven maar ook uh, mensen vooral zelf laten denken. Hè? Als, ik kan zeggen, als ik kan zeggen, als ik zeg tegen iemand, ja, je kan beter water drinken dan bier, dan komen we niet verder. Weet je wel, de persoon die gaat inzien wat die alcohol doet, die gaat misschien, hoop ik, of verwacht ik eigenlijk, die gaat zichzelf afvragen, hé hey, misschien kan ik dat biertje eens een beetje afwisselen met een color light. Hè? Dus in plaats van vijf biertjes in de kroeg, misschien twee biertjes in de kroeg. En dat is waar het om gaat. Het zijn die kleine stappen die integreerbaar zijn, waarbij je al effect gaat sorteren. Het hoeft nooit één keer 100% goed. Leefstijlverandering gaat altijd liever om kleine stapjes. Dus liever 100 keer 1% verandering dan één keer 100%. Omdat dat de methode is dat mensen het gaan volhouden. Eén en twee, minstens zo belangrijk... Dat mensen. Um, oh sorry, dat, één, dus dat mensen het kunnen volhouden. En twee, dat het ook fysiologisch uh, beter is. Als je in één keer heel veel gaat veranderen, kunnen er ook nogal wat fysiologische uh, veranderingen plaatsvinden. die niet altijd heel erg gunstig zijn voor het lichaam. Dus de vraag: hoe ga je dit nou toepassen? Uh, hoe kun je ervoor zorgen dat het in het bedrijf. Uh, geaccepteerd wordt en overgesproken wordt in ieder geval en geef die mensen alsjeblieft die pdf die ik je aanbied van die 15 voedingsregels. Medewerkers vinden het fijn om iets te krijgen zonder dat ze meteen worden geduwd in dat ze iets moeten. He, laat die mensen gewoon die pdf uitprinten en op de koelkast hangen. En kijk wat er gebeurt. Kijk of er wordt gesproken binnen jouw organisatie over de veranderingen die mensen aan, aan doorvoeren. Het gaat om de processen. En het gaat niet over iets door willen duwen, door willen douwen. Het gaat erom dat de mensen gaan inzien, gaan leren, gaan ontdekken dat zij in staat zijn tot verandering. En als dat dan ook nog het effect gaat geven, hey, dan zijn ze om. Dus als jij die pdf wilt ontvangen, reageer even op deze mail met 15 regels. En dan zorg ik dat je de digitale versie opgestuurd krijgt, die je dan kan verspreiden. Dankjewel. Doei doei.